Ben jij daar? Ben jij daar? Ben jij daar? Je wordt beroemd, je wordt beroemd, je wordt beroemd. Oh. Gaan we even naar alle kijkertjes lachen. Gaan we even zeggen, ik ben Berber. Ja, Berber is eigenlijk nog niet zo heel veel in beeld geweest, omdat ze vaak bij Sandra natuurlijk op de borst hing. Met de, met de draagzak of de draagdoek. Eindelijk is Berbert in beeld. En ze lacht zo heel veel. En ze lacht zelfs. We zwijzen. Hai. Hé, hey, waarom maakt papa deze video? Um, je ziet heel veel video's op het internet van uh, ouders. Vooral vaders natuurlijk, want die hebben het. Die een baard afscheren en waarop de kinderen dan helemaal verbaasd of, of angstig of, of verdrietig reageren. Of, en beginnen te huilen of te lachen of... Ik wil even kijken of mij dat ook gaat lukken. Of ik ook een uh, huilende baby of een lachende baby, liever lachende. Dat is helemaal de lach schiet. Ik ook wel pak genoeg schermesje ervoor. Ja, zal. Nee? Okay. Ja. Nou, dan leg daar maar even in bedje. De klaar en dan jullie terug. Nou, ik heb uh, alles gepakt. En uh, ik ga voor jullie deze baard afscheren. <laughs> ja, dat is best wel lang, moet je kijken. Echt super lang. En uh, ik ga die super lange baard, ga ik eigenlijk gewoon verwijderen. Ik ga m, uh, het ja, is even de hemel helpen. Smeer smeren wel alles lekker in veel scherder. Zo wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat mijn snor laten staan. Dat is ook een leuk idee. Nou ja, dan gaan we eerst met het mesje van mevrouw. Want eh, het is werk. Even maar in de prullenbak gooien, want mijn vader wordt boos als ik dat <laughs> in de gooien, in de, in de gootsteen. <laughs> dan krijg ik verstopping en dan moet hij het weer even helpen. <laughs> nou, dan ga ik mezelf even wassen. Zodat het scherm aan weg is en alle haartjes een beetje vertrokken zijn van mijn gezicht. Behalve bij mijn snor natuurlijk, want die heb ik eruit van. Ja, blonde snor. Ik heb een blonde snor, moeten jullie zien. Zo! Yeah. Ja, wat ben je beet? Hai? Hai? Waar is papa's baard nou? Ze lacht een beetje. Maar is papa's baard weg? Moet je voelen. Is hij weer glad? Hoe vind je dat? Moet je lachen. moet hier lachen. Ik je nou lachen op papa's baard weg? Hè? Het zit me wel een beetje zo aan te kijken van, ik mis wat aan je. Ja, mijn neus bloedt. Oh jullie moeten natuurlijk wel mee. Hoe ga ik jullie meenemen? Nou, gewoon op het latief. En ik bloed nog steeds. Het ziet er al eh, anders uit. Met een snor. Dat is wel... Eh. Ja, dat is de camera. Zie je jezelf. Dat is Berber in de zon. Mijn neus bloedt, mijn neus bloedt. druppeltjes bloed uit mijn neus. Hey! Tot de volgende! En uh, ja, je weet het op Vrijdag gaan we weer op vakantie. Jee, ja, jee. De vloer moet hier gedaan worden. Dus uh, Berber gaat lekker slapen. Tot de